Hi, ik ben Jo. Welkom op mijn kanaal Nederlands met Jo. Ik hoop dat jullie mij een beetje kunnen horen door de wind. Het waait altijd heel erg op Bonaire, dus euh, ik heb geen idee hoe mijn camera dat gaat registreren. Ik zal jullie even een klein beetje laten zien van hoe mooi we hier zitten. Dit is ons huis. En we zitten aan zee. Zoals je ziet is dat prachtig. Nou, ik kon het dus niet laten om toch even een filmpje te maken hier, want dat leek me wel leuk. Ik heb namelijk een nieuw spelletje bedacht. En dat spelletje dat heet Zoek de fouten in de zinnen. Ik heb 1, 2, 3, 4 zinnen die ik jullie voor ga leggen. En jullie moeten de fouten zien te ontdekken die in deze zinnen zitten. Het zou niet zo fantastisch geëdit worden, want ik heb hier niet echt onwijs tijd om te editen. Niet dat mijn filmpjes nou zo geweldig geëdit zijn, maar ik ga de zin aan jullie voorleggen. Dus probeer te ontdekken waar de fout in zit. De eerste zin is... Oh, zie je me zo nog? <laughs> Een mededeling. Vanaf januari gaan we op woensdag vergaderen. En de reactie is dan... Maar woensdag is mijn vrijdag. Waar zit hier de fout? En wat moet het dan wel zijn? De tweede is een stelling. Een stelling, een zin. Een stelling is dus gewoon een zin en jij moet even zeggen waar de fout in zit. Komt-ie. Het aantal mensen dat met het vliegtuig met vakantie gaat, is de laatste jaren opgestegen. Wat is fout en wat moet het dan wel zijn? De derde zin. Iemand reageert naar een meneer... Maar meneer Jansen, we waren nog niet van u in verwachting. Wat, zit is, pardon, wat is hier de fout en wat moet het dan wel zijn? En de laatste zin. Ondanks het voorspel van de weerman, was het vandaag toch lekker weer. Nou, nou heb ik begrepen dat het dit weekend heel lekker weer is in Nederland. Dus hou dat nog even vast, want over een paar dagen moet ik terug. En dan wil ik ook lekker weer. Dus schrijf hieronder in de commentaren... Wat het wel moet zijn en wat dus de fout is. En vond je dit dan een leuk een filmpje? Doe dan even duimpje omhoog. En vergeet je vooral niet te abonneren op mijn kanaal Nederlands met Jo. Tot over een paar dagen. Dag!